Hey allemaal, ik ben Marlijn twaalfoven en ik ga je wat vertellen over de jeugdinspiratiedag op 9 april. Um, ik ben componist, muzikant, um, we gaan een stuk maken. Maar natuurlijk, ja als je aan een componist denkt, denk je misschien aan iemand die uh, heel erg um, uh, ja, bladmuziek aan het schrijven is, nootjes op papier aan het knutselen, natuurlijk akkoorden aan het uitzoeken, misschien achter de piano zit of op een andere manier. Um, wij gaan dit samen maken. Ik ga jullie uitnodigen, vragen, kijken wat jullie al kunnen op je instrument. En dan bedoel ik niet zozeer repertoire, stukken, liedjes. Nee, um, wat voor technieken, wat voor mooie tonen. Um, we gaan samen aan de slag. Verschillende uh, onderdelen. Om eigenlijk ja, uh, ingrediënten te verzamelen voor een groot stuk. Alsof we een groot feestmaal gaan bouwen, verzamelen we eerst... Heel erg lekkere, verse producten. Wat voor gave klank kunnen we samen maken? Of wat voor lekker ritme kunnen we maken? Wat voor fascinerende harmonie kunnen we uh, neerzetten? Eigenlijk al die ingrediënten die normaal uh, een muziekstuk of een symfonie tot iets heel geweldigs maken, die hebben we nog naast elkaar liggen. Alsof we uh, voordat we gaan koken. Dat zijn die losse producten die voor ons liggen. Dus dat gaan we verzamelen. Welke mooie ingrediënten. Vervolgens, en dat doen we eh, tijdens repetities, maar dat is ook meteen al echt de uitvoering, gaan we dat allemaal bij elkaar zetten als een grote ja, improvisatie waarbij ik aan het hoofd sta uh, maar ook nog uh, samen met de andere muzikanten uh, geven we leiding eigenlijk aan verschillende groepjes, maar ook aan ritme, aan harmonie, aan melodie. Nou, je zult als het ware in één dag ervaren hoe het is om een muziekstuk echt helemaal zelf in elkaar te zetten, zelf te bouwen. Alsof het dus een groot. Ja, feestmaal bereiden samen met uh, de ingrediënten en lekker roeren, koken, pruttelen. Nou, dit wordt een avontuur. Ik kan onmogelijk nu al voorspellen hoe het gaat klinken. Um, ik beloof je wel dat je mee kan doen met wat jij kan. Dus het is in die zin voor beginners en gevorderden uh, heel erg tof om mee te doen. Um, als jij wat jij op je instrument kan um, of wat je met je stem kan. Dat is die ingrediënt. Zoals een kok ook niet van een rijstkorrel gaat vragen om een aardappel te worden. Um, zo vraag ik jou niet om iets anders te doen dan gewoon jij kan. Um, en met wat je kan gaan we wel iets doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan. En wat misschien ook wel nooit uh, verder meer uh, voorkomt. Iets unieks, iets bijzonders, iets avontuurlijks, maar ook iets super muzikaals. Nou, ik hoop jullie dan te zien. Ik kijk er enorm naar uit.